Live vanuit het Vlaams parlement. Alle parlementaire vergaderingen. Hier moet Vlaanderen beter doen. Dit is wat ik met die kaart doe. Hè. Ik hoef dat niet. We hebben echt alles gedaan wat we konden om ze zo ver te krijgen. Hè. Maar het lukte dus op het einde van het verhaal nooit. Met uw slogan is taalgebruik, mevrouw de minister, lijkt u wel de Sarah Peling van de Vlaamse politiek. Als een minister spreekt, moet een ander minister wel zwijgen. Mag ik snuiten? snuiten? mag, ja. Het resultaat is mijlenver verwijderd van het cijfer dat constant en blijvend geciteerd wordt. En dat is ook niet intellectueel eerlijk, mevrouw de minister. Einde van de stemverrichtingen, 118 leden hebben deelgenomen, 86 leden hebben ja geantwoord. te gevolgen keurt het parlement de verklaring goed. Iets gemist? Herbekijk alle zittingen op vlaamsparlement.be.